Je, je bleef, je bleef lang staan. Ja, dat klopt. Vuur me op. <totstuk> ja. Ja. En je denkt toch, dat zullen veel mensen hebben: Piraatpartij, juist uh, vrij strikt en streng op, op prijs. Je hebt een speciale Piraat in de zaal. En de afweging die ik uh, uh, maakte in het voorjaar toen ik mijn kandidaat stelde, was, had te maken met die vraag die jij stelde: nou. Namelijk, je gaat misschien wel de Tweede Kamer in. En dat is een plek met best veel macht. Mm. En met macht komt de transparantie. En je maakt me aan het twijfelen bij mijn huisadres. Want uh, uh, ja, je voelt je ook onveilig op het moment dat, dat er spannende debatten zijn. En, uh, maar goed, de grote uh, campagnebus staat regelmatig voor mijn huis geparkeerd. <hij> <hij> <hij> dus zelfs dat uh, is bekend. Maar ja, transparantie. Dus de meeste vragen uh, accepteer ik dat dat bij die functie hoort. Want dat is eigenlijk de combinatie die de Raadpartij wil maken. Aan um, de uh, uh, ene kant privacy voor de burger. Aan ja. de andere kant transparantie van de overheid. Precies, en niet andersom waar je het net over had natuurlijk. Ja. Help. Dat voor je, hoe zie je die rol van die overheid dus, nou ja, in het uh, opvoeden, of, of bijpraten, informeren uh, van, van mensen als het gaat om online veiligheid? Kennisniveau bij de burgers begint bij, bij de overheid. Het is in een bedrijf, als, als de directeur het niet doet, waarom zou jij je wachtwoord dan veranderen? Iedereen krijgt zo'n mailtje om de maand van je moet je wachtwoord veranderen, maar bij de directeurs in de politie dat het niet hoeft. Dat is onze overheid op dit moment en dat zou anders moeten. Ja. Als je nou kijkt naar uh, die barbiepoppen wat je net noemt. Wordt hier speelgoed verhandeld, dat, dat uh, de gesprekken van je kinderen gewoon beschikbaar maakt zonder, zonder encryptie. Dat dat wordt opgeslagen is een probleem, dat er geen eisen aan gesteld worden. Veel meer. En die eisen, ja, dat begint bij een overheid. Ja, en een en overheid, dat begint dus bij kennis bij de overheid. Als ik wat mag reageren, want in een eerder blok zei je: uh, VVD is voor TTIP en andere vrijhandelsverdragen. En nu maak je het punt dat dit soort bedrijven zich gedragen als staten. In dat soort handelsverdragen staan, staan uh, onderdelen, zoals een investor state dispute settlement, waarin een bedrijf een staat. ...voor een dan niet eens van een rechtbank kan en Dat is waar de VVD voor staat. En daarmee help je dat dit, dit soort bedrijven uh, op, opgewaardeerd worden tot, tot, tot een macht als een staat. En Dat lijkt me niet goed, maar dat is wat je net uh, wil zeggen. Dus, het staat... Ik maak een analogie, ik maak een kort verhaaltje. Als je met je auto rijdt en je neemt je kinderen mee, dan moet daar een kinderzitje omheen. Dat vinden we veilig, en als je het niet doet krijg je een bekeuring. Uh, neem je een keer je kind mee zonder zo'n zitje? Nou, je hebt niet heel vaak een ongeluk, dan gaat het meestal wel goed. Op het moment dat jij die foto's van je kind of een verhaaltje op, op een website zet, dan staat het voor de rest van het leven van dat kind op die website, ook na zijn 18e. Dus de, de, de, de foutjes die je maakt in je gewone leven, die zijn in, in de digitale wereld veel sterker, veel erger. En uh, daar moet ook de wetgeving op aangepast worden. En, en Kees maakte net het punt dat wetgeving eigenlijk uh, in, uh, technologie neutraal zou moeten zijn. Ja, dat is mooi, dat was vroeger zo, maar niets in onze samenleving is meer technologie neutraal. Alles is technologie. En misschien moeten we daar in het wetgevingsproces ook een verandering in maken. En hoe dan? Nou, dat is net zoiets als met een, met een knuffel die brandveilig moet zijn, als dat niet verkopen. Dus dat betekent dat... Ja, maar trek die analogie analogies door naar Google, wat zouden de zou, zou regels kunnen zijn? Nou, dat je het verbiedt om privégevoelige gegevens van kinderen op te slaan. Kijk, en, en, maar je kan niet verbieden om zoekopdrachten bijvoorbeeld op te slaan, die data is van, is van Google. Ja, klopt. Je kan, het internet is een open ruimte en die is internationaal. Die laat zich niet beperken tot landsgrenzen. Dus je kan wel een wet maken in Nederland, maar dat helpt ook niks. Dat gaan we doen. Dat doen we doen blokkering, dat, dat is geen oplossing. Blokkering is nooit een oplossing. Dus dat begint met het, het uitleggen aan mensen hoe dit werkt. En dan kun je de educatie wel we straks over Onafhankelijke expertise inhuren omdat de minister van Justitie daar zelf geen expertise in heeft. Daar begint het probleem. Uh, het is een grondrecht. Uh, hoe kan het zijn dat we daar compromissen aan hebben gedaan uh, sinds dat, dat, dat de grondwet er is? Dat is al een tijdje. Dus en dat is niet alleen van de technologische veranderingen van de laatste tijd, maar dat is ook omdat we gewoon laks zijn in het bewaken van grondrechten in Nederland. Misschien moeten we daar eens wat aan doen, bijvoorbeeld bij het inrichten van een constitutioneel hof. Dat je zeker weet dat wetten getoetst worden aan de grondrechten. Ja, dat is weer een heel andere discussie, maar volgens mij zijn we weer helemaal niet laks over dit onderwerp. Nee, een fundamentelere discussie dan hoeveel euro geven we aan de IVD, zou ik zeggen. Oh, auto maar daar zijn we het over eens. Eerste analyse en dan het bedrag wat nodig is. Ja, maar wacht even. We hebben, we hebben in de Tweede Kamer de neiging om dan altijd eerst onderzoek en een commissie een analyse in te stellen. Ja. Dat is niet nodig. Iedereen ziet al tien jaar lang dat big data, nieuwe technologie, algoritmes gewoon verstrekkende gevolgen hebben op, op de privacy van burgers. Ik wil maar zeggen woorden als liberaal en deregulering betekenen helemaal niets meer. Je kunt overal waar iemand het woord liberaal gebruikt, net zo goed als het woordje smurf invoen. Probeer het maar. Het gaat helemaal niet uit. Het is smurf dat de overheid uw vingerafdrukken centraal opslaat. Het is smurf dat er overal camera's hangen. Het is smurf dat uw reisbewegingen in auto's en het openbaar vervoer geregistreerd worden en dat uw bel en internetgedrag opgeslagen wordt. Het is smurf dat u op straat preventief gefouilleerd wordt. Het is smurf dat de gemeente preventief woningen doorzocht zonder op het, het is smurf dat er bij grote controleacties duizenden auto's aan de kant gezet worden en doorzocht. Het is smurf dat het medisch bloed beschaamd wordt. George Orwell is waarschijnlijk de meest geciteerde schrijver op het gebied van privacy. Iedereen kent 1984. Maar in Politics and the English Language waarschuwde hij niet alleen voor het misbruik van macht door politici, hij waarschuwde ook voor het misbruik van taal. Political language, and with variations, this is true of all parties, is designed to make lies sound truthful and murder respectable. And to give an appearance of solidity to pure wind. En dan zegt hij: if salt corrupts language, language can also corrupt thought. Taal kan onze gedachten corromperen. Zolang het inperken van vrijheden en toenemende betuttelingen en controle zich blijven slikken, omdat we denken dat het liberaal is of dat het deregulering is, dan zijn het niet de politici die ons voor de gek houden, dan houden we onszelf voor de gek. We hebben nieuwe woorden nodig. Het liberalisme is niet dood zoals de JOVD dat in 2008. Het liberalisme is hartstikke smurf. <lacht> Nou, ze hebben het wel eens over een Smurfen debat. En, uh, en, uh, en smurven media, misschien zelfs wel. Um, uh, ik was al lid van de correspondent. Ik ben nu, omdat ik dit, dit doe, zeg maar, dan ook maar. Heb ik een volkskrant al een beetje genomen. Uh, ik raad jullie allemaal aan om je breed te informeren. En zeker ook bij, bij nieuwsagents als, als, als de correspondent. En uh, ja, als je op die grote partijen blijft stemmen, dan krijg je weer een uh, Smurvenkabinet. kabinet. <lacht> We gaan uh, vertellen? <laughs> ligt de grens al bij het volgen van onverdachte mensen oh, sowieso? Nou, als je, als je naar het voorbeeld dat net gemaakt werd, waar kijkt en kijkt van, hé, hey, daar is een hooiberg, we weten wel zeker dat daar een speld in zit. Dan gaan we niet die hele hooiberg surveilleren. Hey, daar ligt daar een de, de, de, de fundamentele grens. We hadden het over bijvoorbeeld die internetkabels. Hè? Dus het feit dat je uh, wat ongerichte, voor welke periode dan ook, uh, uh, internetverkeer mag bekijken, om te kijken of zitten daar een, eventueel verdachte uh, Zometussen zitten daar verdachte netwerken in, zit er verdacht verkeer in, mag dat? Nee. Oké. Okay. Dus die grens dat ligt. voor het woordje opgericht. Ja, dus die grens ligt in principe voor de Piratenpartij al bij dat eerste punt. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor kentekenregistratie. Zeker. En dus wat betekent dat concreet? Op geen enkele manier kentekenregistratie. Nou, op het moment dat jij een snelheid overtreedt op, op een traject en direct aansluitend wist je die gegevens weer. Dan zou, je, dan zou je die discussie met elkaar kunnen ja, voeren. Maar kentinkeregistratie gaat maar, niet over, over snelheidscamera's. Ja. registratie kan het gooi, dat doen we niet. Oké, okay, helder. Dus die, die, die, die grens ligt vrij vroeg. GroenLinks.